Daar zijn we. Oh. Oké, okay. okay, daar zijn we. We zijn weer. Nou, we zijn hier even, we lopen even lekker op zout. Uh... Ja. ja. Nou, Zoals meer, meer, dan meer, dan. Dan. meer en meer. Het is allemaal mensen. Ja, mensen. Ja, ja. ja, toch, zeker. En dat is het leven. Ja. En dat is het, het allermooiste. Hallo? Hoi? Nee, nee, nee, nee, oh. Ik versta er helemaal niks van. Oli. Ah, het is een Zeker. Kleintjes zijn altijd leuk, hè? Ja. Als je groot bent, dan krijg je alleen maar... Uh, ...problemen. Nee, ook niet, hoor. geen problemen ook, hoor. Wie niet? Die Polen, nee? Nee, die van mij, die kleintjes. Nee, dat maakt geen problemen. Nee. Ik ben degene die problemen maakt. Is eigenlijk dan. Of problemen. Nou, het probleem is. geen. Welke vrouw wil nou? Welke vrouw wil nou een mij? Die ja, ja velen. Vele, echt. Nou, alleen. Ik, ik zou het hopen gebruik. Ik, ik, niet. Ja, ik, ik gebruik niet meer. Nee, Lender maar, ook niet. Maar wel een jointje nog. En? En uh, koffie. En? En sigaretten. En? En niks meer. En? Nog één keer, anders krijg je het gewoon klap voor zijn bek. Hij moet gewoon eerlijk zijn. En? Heel af en toe een keer wit. Nee, dat hebt... oh, is wel heel eerlijk, jongens. Maar ook gewoon een. Een, een biertje? Ja, nou, die wilde ik horen. Ja, ik denk dat wit, dat wit hoeft hij niet te zeggen. Ja. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Hoi. Zo heel speel Spil, man. Hoi. Hallo. Ja, jongen. Hoi, hoi. Ja, mooi hè. Oh, hoe heet Bram. Bram. hij? Bram. Kijk, dat is een vader genoemd <laughs> is die? Dat is ook vader uit de Bram. Ja, Bram, mischapfiets. Mooi Misch fiets. Misch fiets, bedoel ik. Ja. Dag, Bram. Dag Bram. Dag Bram en mevrouw. Nou, dat was weer een vlog van Lichtbefersie. Nou, dit was de vlog van de week. En uh, ja, nou. Kijk maar. Kijk maar. Doei. En uh, we gaan hem er gewoon opgooien. Ja, schitterend weer. Daar was hij weer.